Je moet je bek een beetje kantelen als je hierop gaat zitten. Oké. Okay. En, dan... en dan hakken we hier vast? Uh, nee, trek je aan je benen en je moet je hakken op de grond letten. en dan. <laughs> <laughs> Hi. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik zit met Jut. Hi. Hallo. Jut is je, vriendinnetje van mij en eigenlijk de rest van Amsterdam. En verloskundige. Dus die, uh, nou ja, Jut is gewoon eigenlijk de pro, Daar komt het op neer. En Jut gaat ook zometeen mijn bevalling doen. Ik ben verslaafd aan het programma One Born Every Minute en dan zie je dus in een uurtijd zie je iets van vier of vijf bevallingen. Nou, er zijn iets van twaalf seizoenen en ik heb ze allemaal gezien. Oftewel, ik ben een hele <lacht> hoop... Houding... <Sorry>. verloskundige eigenlijk. <lacht> ...de hele hoop bevallingen voorbij zien komen. <lacht> Elke bevalling is natuurlijk sowieso anders, maar de ene neemt een totaal andere houding aan dan de ander. Laten we het even gaan hebben over wat voor soort bevallingen er eigenlijk allemaal zijn. Je kan natuurlijk okay. thuis, ja. je kan het ziekenhuis. Maar dat is het ziekenhuis ja. thuis, maar daar, daar op allebei die plekken heb je in principe dezelfde mogelijkheden qua houdingen. Tenzij je geen bad thuis hebt. Ja. Of dat er geen bad in het ziekenhuis is. Ja. Dus laten we even uitgaan van ja. het ziekenhuis. Ja. Nou, dan kan je in bed bevallen. En dan heb je verschillende houdingen ook in bed. Andere is um, met je voeten op de grond. Als in staat? Staand, hurkend, op de buikruk. Dan zit je eigenlijk op een soort van, kunnen we ook even oefenen op een uh, soort wc-bril met je voeten op de grond. Ik heb ook een keer iets gezien met dat vrouwen bijna in een soort van touwen hingen. Dan moet je een uh, laken heel goed knopen. De deur eerst open doen. Dan zeg maar het laken met de knoop aan één kant. Dan doe je de deur dicht en dan kan je aan het laken gaan hangen. Nou, stel maar voor dat je zo druk moet zetten Dat je als je aan iets hangt, dan kan je deze spieren goed gebruiken. Sorry. Ja, kijk. Um, dit is een baby. Over het Ach, achterne mijn... wil je dat de baby uh, met de kin op de borst ligt. Dus dat we de achterste fontanel als eerste eruit uh, zien komen. Dat voel jij, hè? Dat jij je gaat met je hand erin ja. en... En dan ga je voelen of dat er ja, is. Ja, mijn vinger, niet heel <lacht> Hij maakt, zeg maar, of zij in dit geval, als het baby goed ligt, de bocht zo. Dus het hoofd gaat eigenlijk onder een hekje in een weiland door. Mm -hmm. En dan is het makkelijk zo als je op je buik ligt. Mm -hmm. Maar omdat het zeg maar naar beneden gaat, kijk hier in het bekken. Oh, moet het stuitje breken? Gebeurt soms dat met je. Stuitje breken? Ja, het kan. Gebeurt dat? Ja, soms. Ah! Maar dat komt omdat de baby dus zo erg naar beneden gaat mm -hmm. en dan druk zet. Maar dat is eigenlijk het gevoel bijna een uur of, de, of ze door je anus heen komt. Dus daar schrik je heel veel vrouwen van, omdat je denkt soms, als je gaat bevallen, dat, het, dat je het alleen in je vagina moet voelen, het persen. Maar dat, dat in je vagina voelen is eigenlijk pas als ze die bocht maken. En als je dat gaat voelen, Aha. dan is de baby er binnen een paar weeën over het algemeen. Want dan is het moeilijkste stuk te, ja, gedaan. Daarom zeggen heel veel vrouwen, ook in het programma wat ik zo vaak kijk, Oh, ik heb het gevoel dat ik moet poepen, ik heb het gevoel dat ik moet poepen, maar dan is het dus ja. de baby. Ja, dat is dus het babytje wat op je anus En je anus gaat met persen ook echt zo'n stuk openstaan. Hoe groot? Zo, soms wel zo groot. Dus het voelt of dat kapot gaat, maar het gaat niet kapot, want als de baby die bocht, oh. maakt, als die bocht maakt, dan gaat het gewoon weer terug. Heel even voor mij, hoeveel vrouwen poepen er tijdens een bevalling veel? Nee. En als, als het komt, dan is het eigenlijk alleen op dat stuk dat het die bocht zo maakt. Onder oh, dat hekje door. Ja, en dan zijn wij dus heel blij met poep, want dan weten we, oké, okay, het gaat lukken, zeg maar. En het is er vaak maar echt een klein beetje. Het is niet dat er trollen uitkomen. <laughs> Je kan als je er welk bent ook een klisma nemen met de bevalling. Dan is er ook meer ruimte in, in het bekken zeg maar. Als je niet zo goed kan poepen en je hebt het gevoel dat, er, dat het in de weg gaat zitten met de bevalling, kan je tijdens je weeën even een klisma en dat geeft soms hele erg opluchting. Dan heb je zo'n dampende drol daar liggen. Waarschijnlijk maak je op dat moment echt geen hol uit. Nee, maar het ruikt tijdens een bevalling ook niet super lekker. In een ziekenhuis mag je geen geurkaarsen aan, je mag geen vuur. Maar ruikt het naar een bevalling? Maar wil je het echt weten? Ja! Natuurlijk wil ik dit echt weten. Want voor mannen is het best wel een shock soms hoe het kan ruiken. Want je hebt eigenlijk alle uitwerpers, je moet ze vaak spugen, kotsen, kotsen, plassen. En dat doe je soms ook gewoon dan in een matje als je geen zin meer hebt om... Naar... Als je daar niet op kan staan. Je zweet, want je, je bent hard aan het werken en onwijs aan het ademen. Dus je hebt vaak niet zo'n frisse lucht meer uit je mond. Dus nee, een bevalling ruikt niet heel lekker. Voor ons, ik ruik niet eens meer. Het is gewoon. Je staat er zelf ook in. Ja, en het is gewoon de bevallucht. Ik zal Tijm ook even voorbereiden dat de kamer dus niet fris zal ruiken. Ze hebben wel in sommige ziekenhuizen het soort damp met olie. Wat ze aan kunnen zetten waardoor de kamer wel lekker ruikt. Maar dat hebben ze niet in elk ziekenhuis. Dus misschien zelfs als er niet gepoept wordt, stinkt de bevalling. Ja. Genoeg over starten. Ja. <laughs> Want we hadden het over houdingen. Dus, of bed, met je voeten van de grond. Ja, also, of ja. met je voeten op de grond. Mm -hmm. Dus je, zeg maar staand, hurkend, op de buikruk. Of bad. Kan ook. Dan, dan ben je vrij. Dan heb je geen druk op je billen. Dus daarom is soms bersle. In bad fijn. Het dat je wegglijdt. ja. Daarom is soms fijn om je man dan in het bad te doen. Want dan kan je in zijn, uh, in zijn benen hangen, zeg maar. Voor de zekerheid wel een zwembroek voor een man meenemen. Want je weet het niet op het moment. Hé, hey, je bent thuisgenodigd. Neem je zwembroek hiermee. Gezellig. <laughs> ja. En als je dan naar huis gaat, krijg je een zakje snoep. <laughs> <laughs> en je krijg je champagne. <laughs> Bijna elke vrouw zegt dat het bad echt verlichting geeft. Maar, maar je kan ook ontsluiting in bad doen en als je gaat persen, uit Opties? Opties. Alles kan, niks alles kan. Van. Alles mag. Hm. Je moet vooral je gevoel volgen, alles doen wat goed voelt voor jezelf. Zullen we de houdingen. Uh... Ja, zou ik het juist proberen? Ja. <laughs> okay. Is het lekker? We gaan lachen. <laughs> Dit is dus. Even het bevalbed. Het bevalbed. Wat eigenlijk heel veel vrouwen doen, maar wat technisch eigenlijk minst op, uh, comfortabel is, uh, is liggend. En dat je je uh, benen dan pakt zelf. Zo. zo ja. En dan opgetrokken? Ja. Dit is het meest voorkomende. Ja, als je medisch bevalt zie je eigenlijk mm. vaak in het ziekenhuis dat de dokter je zo neerlegt omdat het voor ons is het makkelijker om zo je een het zicht te ja, hebben. Ja, overal komen. makkelijk bij. Ja. Voor je lijf is dit niet de fijnste houding meestal. Je stuit je, gaat naar achter, heb je onwijs de druk op zeg maar, als je ligt. Om dat te voorkomen kan je aan de dokter vragen in het ziekenhuis als je medisch ben, om op je zij te mogen persen. Dus dan ga je liggen op de kant van de rug van de baby, in dit geval rechts. En dan trek je je been op. Zo, en dan doe het gewoon zo. Is dat dan fijner? Ja, want dan is je vrij. Maar dan moet je dit been wel extra Ja, maar je extra kan fijn, ook, of, dan kan je ook aan je vriend vragen, die staat. dan niet. Hey. charmant hè? Kan er ook wel van, denk ik, ja. Dat lijkt mij dus best chill. Ja, ik weet niet is... waarom, maar ook omdat je dan een soort van... Is het ja. ook door de zwaartekracht ofzo. Ja. Zo. Eigenlijk een beetje is het ook hurken en heb je dan niet uh, kracht op je benen. Ja, meestal doe je het zo. Alleen als het dan het laatste stukje als geboren wordt, dan ga je vaak natuurlijk wel naar achteren, want dan heel uit je natuur pak je dan de baby. Dat ik er zelf zo kan pakken? Ja, dat is wel mooi. Wauw, dat zou echt kikken zijn. Want ja, deze houding is altijd alles vies. Waarom is deze houding altijd alles vies? <laughs> Omdat we, we hebben geen overzicht hier, zeg maar. Jij doet het gewoon zelf, boeien. Dus het is dus voor de vrouwen in een fijne positie, ja. maar voor jullie wat minder. De meeste ruimte voor de baby in ieder geval is dus goede houding. Oké, okay. bestaand. Dus en je benen wijd natuurlijk, want je maakt je bekken wijd. Ja, maar dit lijkt me best vermoeiend. Op een gegeven moment zou je de neiging hebben om hier zo op te gaan leunen. Ja, dus, maar soms wil je houding wisselen, weet je wel. Dus het is natuurlijk wel dat je goede zwaartekracht hebt. Ja, en je kan natuurlijk wel heel je benen helemaal mooi wijden. Maar ja. ben bang, ga je niet hier juist weer mee aanspannen alsof je staat te squatten? Ja, maar je kan wel vanuit je rug persen zo. Ja. Liggen poeken is echt wat allermoeilijkste, zo dus moet je het voorstellen. Ja, want dat lijkt me. Ik moest natuurlijk ik moest heel vaak ook um, met die inwendige echo's en zo, moest je ook heel vaak met mijn benen wijden, natuurlijk. Twee ja. per week in het ziekenhuis. En zeg ze ook, zet even druk en dan lig je daar en denk je, huh, dan? hoe dan? Yeah. Terwijl als je zo voel je heel duidelijk hoe je moet drukken. Yeah, ik kan ook nog hurpen, so. dus moet je wel een matje voor hebben dan ja. Oh. Yeah. En dan hou je dit vast. Niet heel vaak met deze houden. Nee, en best pijnlijk ook. Ja. Ah. Maar sommige vrouwen vinden het fijn. <laughs> Goed. Dan hebben we de baarkruk. De baarkruk! Een soort wc-bril. Dus daar gaat een man eigenlijk altijd op een stoel achter zitten. Jij bent nu tijd. En ik zit hierop? Ja. Je moet je bek een beetje kantelen als je hierop gaat zitten. Oké. Okay. En dan, dan hou we hier vast? Uh, nee, trek je je benen en je moet je hakken op de grond laten. En dan <laughs> En wat doet de man dan? Ja, daar kan je zo tegen leunen als je moe uh, bent. Dan leun je zo even terug en dan als je weggaat, dan ga je helemaal wat fijn leunen. vindt hoor. Maar misschien helpt het wel, want het ook weer toch met zwaartekracht, maakt dat helemaal niks uit. Ja, je zit eigenlijk op een wc. Dus dan ook poepen gaat weer makkelijker. Mm. Als je hier uren in deze houding zit, dan wordt het onwijs gezwollen. Ah, on oh, door de het, druk door, door. Ja, door de druk. Dus daarom vind ik zelf uh, handen en knieën prettiger. En ook omdat je zelfs dan het laatste stukje kan geven. Uh, wel op je zijde doen of wel op je rug, dat, dat je niet zo vers gaat. Dat is makkelijk, uh, ja, precies. Ja, dus, dus dit gaat soms zo hard dat het soms uh, wat te snel gaat, het laatste stukje. En dat je dan wat meer schade hebt dan. Ik wil zeggen, dan scheur je het er ook uit. Ja, dat kan. Dus hier heb je dat, op een bakruk heb je dat wat sneller dan, uh, dan op bed. Nou, Jut, ik weet niet of ik die baarkruk, Ik denk niet dat dat een bord voor mij. Laat het overheen komen, we zien het wel op dat moment. En anders kan ik altijd nog op dit konijn bevallen. <laughs> Hé, hey, bedankt voor het kijken naar deze video. We zien jou heel snel weer met de volgende. En uh, ik hoop niet dat je schrikt van al deze verhalen. Maar het is voor mij wel ontzettend leerzaam. Dus um, thanks. Je kan hier of hier op een volgende video klikken. En ik zie je heel snel weer. Doei!